En daar gaf mijn moeder een envelopje mee. Ik wist natuurlijk niet wat het eerst zat. Maar er zat ook de boodschappengeld in. Dat, uh, dat die rond kon komen. Ja. Ze ging het elk weekend. De dingen gebeuren, die gebeuren. Alleen het zijn wel keuzes die je maakt. En de keuzes die je maakt bepalen wel je leven. Als je een dame of een vrouw zwanger maakt, dan hoor je daar gewoon bij te blijven. En het is ook gewoon je kindje. Als je dat alleen laat, dan laat je gewoon een mens um, een soort van stikken. Hetzelfde als je iemand ziet verdrinken, je loopt door. Dat is een ik hoop er met niet verdrinken. Ik hoop te ademen, dat ik bij de ben. Zo zie ik het. Mm.